Ik ben klaar voor, we spelen vandaag, uh, Aragami. Nou, dan zeg ik... I'm ready. Ik ben het rode poppetje voor de, voor de mensen thuis. Ik heb de blauwe. Hey. Ja, ik hou Lekker. wel meer van blauw, hoor. Ja, maar dus ik, ik blauwe ben blauw omdat de, uh, de show is in blauwe, ik weet wel. Boy. Dan zitten we naast elkaar, joh! Ja, het oh. lekt heel heftig. Leek. Ja, Miko. Nou, jij mag wel even yummy, yummy... Abio met dikke joh Ja kom op, high five, kom op Nice Sorry <laughs> <laughs> Nu nee, is het niet zo geloofwaardig Nee, opnieuw Oh je bent de oh, dapper bent <laughs> dop, okay. ja, Ik vraag jou high five <laughs> Oké okay, kom op, nog een keer, nog een nog hij five. Oh nice. Lekker hoor. <laughs> Lekker. Lekker. Cool hè? Oh, wel vieze slangen weer. Dat ja. We beginnen wel weer meer van dit spel. Oh beam, Zo. Nog Vaardig. nooit te zwaar gebruikt in mijn leven meteen die nieuws. <laughs> Je weet gelijk hoe het werkt joh. Ah, ik leer het van de beste. Ik heb echt al zoveel kills gemaakt, dat is echt bizar. Hoeveel kills heb jij nu? Nul. <laughs> ik heb iedereen gekilled bijna. Ik kijk toe. Ja. Ik leer het van de beste. Ach, kijk, ik heb een supergoed idee. Kom naar mij toe. Ik, ik kom... ben al... Oh en twee... oh! oh, nee, joh. Dat was echt te sick. Dat was echt heel nice. Oh, ik was heb was ze so allemaal nice. vermoord. Oh, Lekker! Nasty. Door, door naar, naar de overkant. Naar de overkant. Pas op, pas op, pas op! Pas op, pas op twee man! <coughs> Jongen, je moet niet lopen, je moet teleporten in dit spel. Ja, dat probeer Loop. ik! Dat was geen schade Ja, dat moet je zelf maken. <gasps> oh. Oké, okay, door. door, door, door. Bedankt voor het kijken naar deze heerlijke video. En wil je nou meer zoals deze video's zien? Klik dan even op, op dat like-kloppie beneden en sub gelijk even. Dan blijf je op de hoogte van al onze nieuwe video's. En dan wil ik als, oh, oh, nog even zeggen. Uh, de, ja, dan wil ik eigenlijk gewoon even. Doei!